vraag of iedereen hey, hij doet het niet toch wel. met de hamer. Mag ik vragen of iedereen gaat zitten? Ja. Ja. ja, ja. Begin je ook een keertje andersom? Ik nee, begin nu andersom. Soms anders moet ik steeds keer. Nee, ik ga het nu helemaal ook, ik soms krijg Ik ook inspiratie van de, de ik nee, begin nu aan de andere kant. ja. ja. Korte benen. Zak je er een Ziet beetje op eruit. Ik zie het is niet dat we, dat er we nog wel wat te halen of wat te verbeteren, inderdaad. We gaan weer uh, verder, dus als iedereen wil gaan zitten, dan uh, starten we met het uh, tweede blok uh, van deze hoorzitting vandaag over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een, uh, met een beperking. Een uh, belangrijk bedrag, verdrag, een uh, mooi verdrag. ...wat veel aspecten en facetten van het leven ook kent. Dat zagen we ook in het eerste blok, waarbij ook al een doorkijkje werd gemaakt naar het tweede blok, waar we nu zitten. U ziet dat het aantal sprekers aanzienlijk is uitgebreid. En ook voor dit blok hebben we anderhalf uur. Dus dat betekent dat we willen we iedereen toch ook tot een recht laten komen. Ja, misschien de spreektijd voor de inleidingen ook ietsje korter moeten maken. Dat geldt zowel voor de politici... ...als ook voor de, voor de sprekers. We doen het wel weer precies hetzelfde. Dat betekent dat u straks ongeveer een minuut of twee heeft... ...om kort vanuit uw organisatie toe te lichten wat belangrijk is voor uw doelgroep... ...of voor uw werk, zeg maar, om aan die inclusieve samenleving ook te werken. Dan zal vervolgens van de zijde van de Kamer, mijn collega's, zullen u één vraag stellen. Er is ruimte voor een vervolgvraag. En hoe specifieker en hoe gerichter dat dat is... ...hoe uh, meer we natuurlijk ook uit deze oorzitting ook halen. Ik stel mijn collega's even uh, voor. Naast mij zit de Grifier. Daarnaast zit mevrouw Van Ark van de VVD. Mevrouw Dijkstra van D66. Mevrouw Leijten van de SP. Mevrouw Dick Faber van de ChristenUnie. En daarnaast zit mevrouw Keizer van het CDA. En zelf mag ik uh, deze dag uh, voorzitten. En ik ben Nolten van Dijk en ik ben van de Partij van de Arbeid. Um, nou, we gaan eens kijken of het uh, lukt ongeveer in een minuutje of uh, uh, twee... Uh, want nogmaals, hoe meer uh, uh, ruimte er ook overblijft voor vragen. Mevrouw Soffer. Ja, twee minuten. Hè? Ja, ja. <laughs> uh, begin ja. nu. Ik ben uh, Ilja Soffer, de directeur van uh, Iderin. Iedereen is de landelijke koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Voor mensen die dat niet weten, dat is de fusieorganisatie van voorheen de CG-raad en het uh, platform Verstandelijk Gehandicapten. Iderin werkt als het gaat over het vn verdrag uh, samen met de LFP, Persaldo, de LPGZ en de coalitie voor inclusie. ...in de alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag. En als ik hier zit, dan ben ik ieder in, maar ik ben vooral ook de alliantie. De alliantie zet zich in voor een spoedige en zorgvuldige ratificatie... ...en vooral een daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag. En het VN-verdrag betekent veel voor ons en onze organisaties. We zijn daarom ook heel verheugd dat het erop lijkt dat de ratificatie nu eindelijk nabij is... En we zijn niet trots dat we bij de laatste der mooie horen. Het VN-verdrag is van een hele grote betekenis voor onze achterban. Omdat het verdrag zegt dat mensen met een beperking in staat moeten worden gesteld om zelf regie te voeren en mee te kunnen doen en hun eigen keuzes te kunnen maken. En als dat nodig is, moeten ze ondersteuning kunnen krijgen zodat ze op gelijke voet een onderdeel van de samenleving kunnen zijn en daaraan kunnen bijdragen. Om een voorbeeld te geven, wij hadden een grote werkconferentie... en toen ik aan de mensen vroeg, allemaal mensen met beperkingen... wat is voor jou nou het ding dat moet zijn geregeld door dat VN-verdrag... toen kwamen er geen hele grote verhalen. Toen kwam het zinnetje dat het gewoon is dat ik er ook ben. En ik vond dat eigenlijk heel ontluisterend. Het is blijkbaar lang niet altijd gewoon. Het VN-verdrag geeft aan wat er op allerlei terreinen van het leven vereist is... Om de belemmeringen in de samenleving weg te kunnen nemen en daarmee beschouwen wij het als een routekaart, als een tom-tom om stapsgewijs tot inclusie te komen. Het gaat niet alleen om wetten, het gaat niet om het beleid, het gaat niet alleen om systemen, het gaat ook om een verandering in beelden, in houding en gedrag. En we zien het daarom als een transformatieopgave. En dat is een kans. De principes die zijn vastgelegd in het VN-verdrag bieden ons inziens ook een belangrijke kans om de decentralisaties in het sociaal domein richting te kunnen geven en betekenis te kunnen geven. En wellicht bieden ze daar ook een toets op. Op deze manier kunnen we toewerken naar een inclusieve samenleving waarin eigen regie, zeggenschap en keuzevrijheid voor mensen met en voor mensen zonder beperking normaal zijn en geen holle frasen. Wat wij ontzettend belangrijk vinden... Was dat twee minuten al? Jo, drie. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Wij zijn ontzettend teleurgesteld in het ambitieniveau van de regering. Wij vinden het belangrijk dat het plan van aanpak met en van en voor mensen met een beperking wordt opgesteld. En dat een lokale inclusieagenda voor gemeenten op niveau... Uh, ...wordt vastgesteld en opgenomen in het plan van aanpak. Tot slot vindt de Alliantie het ontzettend belangrijk dat ook het facultatief protocol wordt ondertekend... ...tegelijk met de ratificatie. Dankjewel. Meneer Bakker. Voorzitter, ik zal het kort houden. Uh, de, ik ben van de Kiesraad, ik ben secretaris-directeur van de Kiesraad. En de Kiesraad is een adviesorgaan van de regering en parlement op het gebied van kiesrechten en verkiezingen. De kiesraad heeft in augustus 2013 advies uitgebracht over het wetsvoorstel wat nu eigenlijk bij de Kamer ligt. En de kiesraad heeft toen eigenlijk op twee punten gewezen. Punt 1, de toegankelijkheid van stemlokalen. Er staat in de wet op dit moment, in de kieswet, dat tenminste 25% van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor mensen met een fysieke handicap, met een fysieke beperking. Dit wetsvoorstel verandert dat eigenlijk nauwelijks. Het is, uh, het is, uh, er staat nu in het wetsvoorstel dat zoveel mogelijk stemlokalen moeten, uh, geschikt moeten zijn voor mensen met een fysieke beperking, maar ten minste 25%. Dus dat, dat, dat, dat, dat zal waarschijnlijk in de praktijk niet heel veel veranderen. Uh, nu is het uh, is de, uh, de keuze voor uh, van stemlokalen, dat is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Uh, en uh, gemeenten hebben het daar vaak lastig mee om geschikte lokalen te vinden. Uh, dus dat zal waarschijnlijk betekenen dat het nooit 100% uh, van de stemlokalen geschikt zal worden voor mensen met een fysieke uh, beperking. Maar dat vloeit ook niet voort uit het VN-verdrag. Het tweede punt uh, dat de Kiesraad heeft gemaakt, dat heeft betrekking op de toegang tot het stemproces. Uh, het is nu voor veel mensen met een fysieke beperking niet mogelijk om in persoon zelf hun stem uit te brengen. En dat is natuurlijk toch wel uh, de mooiste wijze van stemuitbrenging. Uh, uh, de kiesraad die, uh, adviseert uh, al jarenlang uh, om op dit punt weer over te gaan tot het gebruik van uh, stemcomputers. Omdat stemcomputers uh, een mogelijkheid bieden om uh, ja, door middel van auditieve ondersteuning of tactiele toetsen ...mensen met een beperking uh, meer in staat te stellen om hun stem zelfstandig uit te brengen. U moet daarbij bedenken dat uh, uh, uh, het stemmen bij volmacht uh, is vaak uh, de stemmanier waarop uh, deze mensen dan hun stem kunnen uitbrengen. En het stemmen bij volmacht dat is in de ogen van de kiesraad toch niet echt een volwaardige... Uh, ...manier van stemuitbrenging, omdat de kiezer daarbij zijn stemgeheim moet opgeven. Je moet tenslotte aan iemand anders vertellen hoe je graag wil dat jouw stem wordt uitgebracht. Dus dat zijn eigenlijk de twee punten, uh, mevrouw voorzitter. Nou, ik ben, uh, ben Connie Koijman, uh, uh, directeur van de Vereniging LFB, Belangvereniging van Mensen met Verstandsbeperking... Spreek... ...vanuit mensen met een beperking zelf. We zijn ook lid van de alliantie. We zijn een van de alliantieleden, dus ik doe een onderdeel daarvan... ...van mensen met een beperking zelf. We zijn heel blij dat de ratificatie nu echt gebeurt. We hebben er lang op moeten wachten. Dus verwachten we ook dat de ratificatie echt... Dat wordt doorgezet en de datum in juli ook vaststaat. en uh, Daar houden we helemaal 100% rekening mee. Mensen met stroom beperkingen willen dat alle informatie toegankelijk moet zijn. Ook gemakkelijk taalgebruik. Ook in brief van onder andere uh, gemeenten en, en alle anderen. Want het is uh, ook allemaal nog moeilijk. Maar ook andere informatie, zoals het reizen onderweg met het OV, kiezen en zeggenschap in hun leven. Dat, dat moet gefaciliteerd worden om goede keuzes te kunnen maken. Je ziet ook als gewone medeburger behandelen, maar dan met toegankelijke informatie en de juiste bejegening, en de juiste manier van bejegenen. Ook graag hulp geven voor hen voor te, te moeilijke dingen. Nou, ik vul even aan op dat stemmen. Als gewone...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 Stemmen is ook mensen met standbeperking die ook onder curateer staan hebben gelukkig een aantal jaar recht om te stemmen. En daar maken ze ook veelvuldig veel gebruik van. Maar dan moet het wel toegankelijk zijn voor deze mensen. Zij weten wel uh, altijd op wie ze willen stemmen. De persoon weet ze, maar in het stemhokje weet ze vaak de betreffende kandidaat niet te vinden op die supergrote vel papier. Want waar staat hij nou op nummer 1, 10 of ergens? Veel mensen met verstandsbeperking willen graag hulp bij het opzoeken. ...in relatie tot dwang. De wet verplichte GGZ en ook de wet zorg en dwang... ...zullen aan het VN-verdrag moeten worden getoetst. Onderwijs en werk, het OSCD-rapport Mental Health and Work... ...geeft aan dat Nederland veel meer moet en kan doen... ...als het gaat om participatie van mensen met een psychische beperking. De ambitieuze aanpak is gewenst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team...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 Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reintegratiebedrijven Odibaam en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorg een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reintegratiebedrijven Odibaam en UWV.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 Een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstig psychiatrische problemen. De zorg een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam... ...tussen VIP-team, reintegratiebedrijf Odibaan en... ...verzekeraar betaalt het voortraject, UWV betaalt het traject zelf. De overheid zal meer moeten doen om deze vormen van samenwerking en ketenregie te stimuleren... ...en ze nodig af te dwingen. We pleiten op dit punt, maar ook in het algemeen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 Dove mensen hebben een beetje een bijzondere positie in de samenleving. Uh, ook een beetje anders dan andere mensen met een beperking, omdat wij onze eigen taal hebben. En eigenlijk zou je uh, kunnen zeggen dat er twee groepen zijn. En uh, wij gaan voor het VN-verdrag, dat gaat over kwaliteit van leven. En uh, die andere kant is dus de erkenning van de gebarentaal. Uh, dat is ontzettend belangrijk voor ons. Artikel 21 in het VN-verdrag, daar wordt duidelijk in genoemd toegankelijkheid tot informatie, toegankelijkheid tot onderwijs. En dat betekent dat de Nederlandse gebarentaal dan erkend moet worden. Want er zijn wel andere talen die erkend worden in Nederland, maar de Nederlandse gebarentaal loopt daarop achter... In, bijna, in Europa zijn bijna alle uh, gebarentalen al erkend en Nederland loopt daarin achter. Uh, dus als het VN-verdrag wordt geratificeerd, is dat een belangrijke stap. Dus als je mij vraagt, moet gebarentaal erkend worden, dan zeg ik volmondig ja. Heldere vraag, helder antwoord. Uh, mevrouw Dick Faber, namens de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Schuilenburg van Detailhandel Nederland. Ik ben zelf, het is al een tijdje geleden, in de rolstoel gaan zitten om te kijken hoe nou de route van in mijn woonplaats vanuit het verpleeghuis naar de stad is. Dat valt niet mee. We krijgen te maken met uitstallingen, terrasjes. Je moet er met de rolstoel zichzelf doorheen. Nou, dat betekent ook voor mensen met een... ...kinderwagen bijvoorbeeld best heel lastig. Vervolgens kom je in de winkel... Uh, ...wordt er zoveel mogelijk in de winkel gepropt... ...om maar zoveel mogelijk te verkopen. Maar ja, met je rolstoel kom je er gewoon echt niet tussendoor. Dus mijn beeld, zeg maar, is... Ik wil niet aan die ene ervaring ophouden, maar goed, het beeld als je om je heen kijkt is toch dat uh, de praktijk uh, niet uh, ja, vertaling is van wat er op landelijk niveau ingezet wordt. U heeft aangegeven, nou, we hebben tegenwoordig 110.000 winkeliers online en offline. Uh, zijn, zijn dat alle winkeliers? En ja, hoe, hoe uh, wordt er nou voor gezorgd dat zeg maar, de goede ideeën die er zijn op landelijk niveau, in, bij koeporganisaties, hoe die ook echt op lokaal niveau uh, uitgewerkt kunnen worden? Want volgens mij... Is er met die toegankelijkheid gewoon echt nog wel veel te, veel te verbeteren? Ja, dankjewel. Um, uh, bedankt voor de vraag. Um, een vriendin van mij heeft ook sinds kort een kindje en die heeft een kinderwagen. En die beleeft nu de stad en de inrichting ook op een hele andere manier. Dus uh, ik kan me voorstellen dat als je in de rolstoel door de stad beweegt en in een uh, winkelgebied bijvoorbeeld, dat je ook veel barrières tegenkomt. Um, en dat is, uh, dat is uh, uh, lastig. Maar waar de uitdaging ligt, uh, volgens ons, om, om, om op lokaal niveau. Hè, er zijn voorbeelden ook van. Ik kan even de gemeente niet voor de, voor de geest halen. Maar daar is de gemeente samen met een aantal vrijwilligers die een beperking hebben ook door de stad gegaan. En zij mochten 20 tot 25... 20 of 30 knelpunten aangeven die zij tegenkwamen. En die hebben de gemeentes samen, hebben gemeentes opgelost. Heel veel gemeentes waren zich ook niet, uh, medewerkers van de gemeente waren zich ook niet bewust dat die barrières uh, zich voordeden. Dus um, en die werkten gewoon bij de stadswerker. Dus die werkten elke dag op straat, maar waren zich niet bewust van de problemen. Dus uh, dat is een heel mooi voorbeeld uh, hoe je samen met elkaar op lokaal niveau het op moest lossen. Hebben ondernemers. Um, um, um, ...hebben gedaan en, en, en wat nog verder door moet werken, daar ben ik met u eens... ...is het delen van best practices, want er gebeuren ook wel hele goede voorbeelden... ...van winkelbedrijven uh, die iemand meesturen de supermarkt in om, uh, uh, om te helpen. Um, uh, heel veel websites proberen we natuurlijk ook zo goed mogelijk uh, te ontsluiten... ...maar ja, dat dat moeilijk is. Uh, daar ben ik helemaal met u eens en dat vraagt ook nog nadere uh, uh, aanpassingen wellicht. Maar we zien wel hoop als je ziet met uh, betalingsverkeer met, met pinautomaten, dat je nu contactloos kan betalen of straks met je mobiel je pincode kan doen. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van, de, van het apparaat van wat de winkelier heeft, maar dat je je eigen, als je je eigen telefoon goed beheerst, dat je dan zo je pinbetaling kan doen. Zo kunnen we het met elkaar uitkomen, maar ja, dat vraagt wel inspanningen van, uh, van vele kanten. Dat ben ik met u eens. Dus het betreft natuurlijk een veel breder aandachtspunt, want beperkingen kunnen ook op een ander vlak zich voordoen. Is de conclusie dan gerechtvaardigd dat er vanuit winkelierskant heel veel gebeurt om het aanbod toegankelijker te maken, maar dat de gemeenten daarin tot nu toe nog zijn achtergebleven? Is... Zou daar nog een meer bewustwording nodig zijn? Ik, ik denk dat, dat, dat je elkaar zou moeten versterken. En natuurlijk zijn er uh, uh, ook in deel van onze achterban, zouden er misschien aanpassingen gedaan uh, uh, kunnen worden. Maar uh, wat, wat volgens ons juist heel goed werkt, is dat er bestaat nu ook een checklist van hoe kan je je ruimte zo indelen. Hè, dat, dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Nou, wij moeten ervoor zorgen dat als die ondernemer toch zijn winkel gaat verbouwen, dat hij dan automatisch als een vanzelfsprekendheid, als zijnde... Duurzaamheid, wat iedereen weet wat we daarmee bedoelen, dat dat onderdeel is van de bedrijfsvoering van die ondernemer, dat u natuurlijk die aanpassingen ook meeneemt. Mevrouw Leit. Allereerst wil ik mevrouw Westerhof bedanken dat zij de tolken mee heeft genomen, zodat we haar belangwekkende bijdrage niet hebben hoeven missen vandaag. En u heeft gelijk, we hadden dat natuurlijk moeten, in moeten voorzien. Um, ik heb, een vraag, uh, ik heb een vraag aan uh, cliëntorganisaties. Um, en ik denk dat mevrouw Soffer als eerste aangewezen is om te beantwoorden. Maar ik laat aan de anderen om er ook op te reageren. In uh, 2011 is besloten om uh, subsidie voor patiëntenorganisaties en cliëntorganisaties uh, gigantisch op de schop te nemen. Waarbij het uh, dagium eigenlijk was de diversiteit staat... Uh, het uh, is te groot. Er moet opgeschaald worden. Er moeten grote koepels komen. Iedereen is daar ook een uh, resultante van. raad gecombineerd uh, met uh, uh, het platform voor verstandelijke gehandicapten. Um, en in die hele... Verandering, Het veranderen van de subsidie, uh, het loslaten van die diversiteit, het uitgaan van projecten. Is bijvoorbeeld ook de lokale ondersteuning van gehandicapte platforms verdwenen. Een organisatie als Makkers, die ieder kamerlid inderdaad in die rolstoel zette en uh, liet reizen door steden, tegen alle beperkingen aan liet lopen, is verdwenen. En mijn vraag is eigenlijk, uh, zouden we dat niet in ere moeten herstellen? Mevrouw Soffers, van iedereen. Uh, ja, daar heb ik geen twee minuten voor nodig. Uh, ja, wat wij zien... en dat is een uh, kwalijke ontwikkeling... is dat lokale belangenbehartiging... Uh, belangrijker dan ooit... met de decentralisaties van nu... dat daar echt het kleed onder vandaan is getrokken. En dat er gelukkig wel allerlei uh, belangengroepen zijn... en dat we die ook kunnen toerusten vanuit de koepels. En dat doen we ook. Maar dat gemeenten... ...eigenlijk volstrekt geen governance structuren hebben... ...waarin zeggenschap en belangenbehartiging geborgd is. Daarom pleiten wij ook vanuit de Alliantie en als ieder in... ...enerzijds voor die lokale inclusieagenda's... ...zodat gemeenten gedwongen worden, zou ik bijna willen zeggen... ...dat klinkt niet aardig, maar ik zeg het denk ik omdat het nodig is... ...gedwongen worden om met organisaties van mensen met een beperking... ...in gesprek te gaan... En keiharde afspraken te maken. Dat enerzijds. Anderzijds denk ik dat het heel hard nodig is. Dat er wordt nagedacht over manieren om belangenbehartiging van lokale organisaties. Lokale groeperingen moet ik misschien zeggen. Want niet alles organiseert zich meer met verenigingen en anderszins. Lokale initiatieven te ondersteunen. En dat kan vanuit de koepels deels. Maar wij dekken lang niet alles. Ik kan me even voorstellen dat inderdaad vanuit de LFB en misschien ook vanuit de LOC erop gereageerd nog wil worden. Mevrouw Koijman. Ja, ik wilde, wilde ook ja. nog regering met een van de van de één organisatie die dan in 2011 uh, uh, de gekort is van. Uh, uh, 95% uh, gekort. We, uh, de LFB heeft al uh, gedeeld al, al labmiddelen gedaan om we om, om, om, om gemaakt om verder te gaan. Maar ik merk mezelf zelf ook, ik heb in mijn praatje natuurlijk ook al gezegd van de LFB is bereid om met de. Met, met, zeg maar, ...met een hoop mensen om die VN-verdrag tot de werk uitvoering te brengen... ...dat alles gewoon toegankelijk en gewoon is. Dan hebben we natuurlijk de mensen nodig, maar de mensen ja, vaak vrijwillig... ...en ik, ik ben zelf ook actief als, als vrijwilliger bij zeg maar, uh, roven toegankelijk... En, en... En, en bij uh, de WMO Klangbadgroep in mijn gemeente, die ik opge opgezet heb. En het zelf vrijwillig uh, draai. En merk ook dat ik gewoon overloop. Dat ik s'nachts ook moet gaan werken. Om te zorgen dat alles gewoon uh, toegankelijk is. En alles gewoon gebeurt. Ook in het kader van de WMO. Ik, dus ik zou ook willen vragen om toch wel ergens te kijken of de cent of het iets wat te faciliteren. Zodat de mens niet allemaal alleen als vrijwilliger. maar dan ook uh, zo, zeg maar, zeg maar als een maan, zeg maar. als Erfaringskundige zelf, mensen met beperking als ervaringskundige een baan krijgen om die, die hele VN-verdrag gewoon gezamenlijk uit te voeren. Er zijn, er zijn heel veel plannen. Daarom hebben we zaterdag is het de eerste bijeenkomst geweest van het de denktanks Dat heet nu Denken en Tanken. Dus we willen dan wel binnen twee jaar dat dat echt een gewoon een goed betaald team van mensen met beperking daar aan slag aan. De heer Bolters en daarna de heer Waal. Voorzitter, dat geldt natuurlijk met name ook voor het LOC. Wij hebben altijd gewerkt met cliëntenraden, maar eh, het wordt steeds belangrijker. Daar zie je op een gegeven moment de wet langdurige zorg. Dat betekent dat heel veel mensen eh, niet meer bij een cliëntenorganisatie of niet meer eh, deelnemen in een cliëntenraad. Wij zijn, als LOC zijn we heel erg aan het zoeken, hoe kun je nou deze mensen binden? Want die zit, vallen tussen het wal en het schip. En dat betekent dat we voor die groep als LOC... ...iets willen gaan opzetten in de vorm van het organiseren. Het betrekken bij het hele WMO gebeuren, want daar gaat het nog in feite om. Nou, dat zijn allemaal van die dingen waar we als LOC mee bezig zijn, mee bezig gaan. Maar dat betekent gewoon dat je op dit moment beperkt wordt in je middelen, want het kost geld. Wij werken op dit moment voornamelijk ook met vrijwilligers. We hebben een aantal beroepsmensen. We hebben een helaas... ...een paar moeten ontslaan, omdat de middelen ontoereikend zijn. En dat betekent dat je gewoon op projectgelden moet gaan uh, werken. En dat betekent dat je geld moet zien te krijgen van die en van die. En dat wordt allemaal natuurlijk ontzettend moeilijk, want we, moeten, we willen ook objectief blijven. En we willen dus zorgen dat uh, inderdaad de mensen waarom het gaat, dat die ook gehoord worden. Heel Vosterman. Ja, uh, bij ons geldt ook dat uh, met name lidorganisaties erg uh, getroffen zijn door uh, de kortingen. En uh, die uh, vertegenwoordigen vaak een specifieke groep, bijvoorbeeld rond autisme of rond uh, psychoses. En uh, die zijn er voor de belangenbehuitiging, maar die zijn er ook voor lotgenotencontact, voor voorlichting. En dat zijn ontzettend essentiële uh, taken die... Uh, ...die nu in het gedrang komen. Er zit ook heel veel kennis die uh, zo verloren dreigt te gaan. Uh, en daarnaast, de, de lokale uh, participatie die wordt natuurlijk alleen maar belangrijker... ...maar wordt niet uh, gefaciliteerd. Uh, en het gaat dan om uh, bijvoorbeeld het, het mee-opstellen van zo'n lokale agenda voor het VN-verdrag. Uh, en niet alleen om, om zeg maar, meedenken, praten over beleid... Maar uh, onze achterbanorganisaties lokaal, die doen ook heel veel op het gebied van anti-stigma, van eigen projecten rond opleiding, uh, toeleiding naar werk. Um, <lacht> nou, dat, dat komt er in de knel. Ja. Dus het, het korte antwoord op de vraag was ja. ja. Dat is, uh, <laughs> Mevrouw Westerhof. De bezuinigingen wat betreft subsidies. ...heeft voor ons ook grote gevolgen gehad, voor dovenschap zeker. We hebben op dit moment bijvoorbeeld geen betalend bureaumedewerker meer. Geen beleidsmedewerker meer. En mijn andere bestuursleden doen dit werk samen met hun fulltime baan. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk. Ik ben voorzitter van dovenschap en dat doe ik vrijwillig. Vandaag heb ik bijvoorbeeld een vrije dag op moeten nemen om hier aanwezig te zijn. En die subsidie uh, is gewoon nodig om te zorgen hè, dat dit soort bijeenkomsten toegankelijk zijn, maar bijvoorbeeld ook uh, dat er ondertiteling is. Want het is nog steeds niet vanzelfsprekendheid. Van zelfspreken, van en uh, om dit soort dingen voor elkaar te krijgen hebben wij betalend medewerkers nodig om hiervoor te strijden. En wij willen graag betrokken burgers zijn en wij willen uh, meedoen en participeren in de samenleving. Maar de bezuinigingen maken het heel moeilijk voor onze organisaties om hiervoor te strijden. Ja, het lijkt me goed om ook nog even te benadrukken dat niet alleen belangenorganisaties belangenorganisaties heel belangrijk vinden, maar dat ze dat voor ons ook echt zijn. Wij hebben ook een, uh, partij, een professionele partij nodig die ons van de juiste signalen voorziet, informatie voorziet. We praten regelmatig bijvoorbeeld met de organisatie van mevrouw Soffer en dan lopen we door allerlei ambities en dergelijke, maar lang niet overal is capaciteit voor. Dan nou kunnen wij een deel daarvan wel oplossen door de echte kosten, onderzoekskosten en dergelijke voor onze rekening te nemen. Maar puur de ruimte om het gesprek aan te gaan, de agenda met elkaar te zetten, die ontbreekt vaak. Dus dat is wel een aspect wat ik ook nog even wil benadrukken. Het, uh... Ik heb geen vervolgvraag. De nee. antwoorden okay. waren totaal helder. Ja, ja. helder. Mevrouw Dijkstra? Ja, voorzitter. Dat, uh, heel belangrijk uh, om deze ronde even gehad te hebben. Want het is natuurlijk ook in het eerste blok al opgemerkt <coughs> door de heer Schierenbeck. Dat, dat, die, dat die kennis... Uh, ...dat die niet terecht komt waar die terecht moet komen, bij de gemeente. Uh, en ik heb eigenlijk daar ook een, een vraag over aan mevrouw Soffer... ...want uh, zij moest natuurlijk haar betoog aan het begin even kort houden... ...maar in position paper uh, uh, geeft ze aan dat wat er uh, vooral ontbreekt ook... ...dat zijn de concrete procesafspraken over de implementatie van het VN-verdrag... ...en het plan van aanpak. En ik zou van haar nog willen, ze, ze beschrijft wel wat de Alliantie dan wil... ...maar nog eens praktisch wat voor haar... Wat die concrete procesafspraken wat haar betreft inhouden en misschien ook nog bij een aantal van de anderen die aan kunnen geven of zij vinden dat ze in voldoende mate daarbij betrokken worden en verwachten betrokken te worden ja inderdaad hoe dat uitvoeringsprogramma zo scherp mogelijk kan zijn en misschien wel scherper en ambitieuzer dan wat nu uh, het papier doet vermoeden om het zo maar te zeggen mevrouw Soffer als eerste was de vraag ja, dit is een rotvraag. En dat zeg ik omdat het komen tot een plan van aanpak. waar we tot nu toe ook over in gesprek zijn geweest als Alliantiepartijen. en op de werkconferentie ook in samenspraak met het ministerie van VWS. dat het ontzettend moeilijk is om het juiste aggregatieniveau te vinden. En aggregatieniveau, even in normale taal, op welk niveau, hoe concreet moet je het maken? En wat we dan constateren is dat er enerzijds is het een transformatieproces. En moet je dus zeggen dat je afspraken moet maken waarbij je voortschrijdend samen met mensen erachter komt wat wel en niet moet gebeuren en wat wel en niet werkt. En anderzijds als je dat niet gepaard laten gaan van concrete doelstellingen, concrete afspraken, waaraan je jezelf en elkaar mag houden, dan wordt het een ontzettend vaag, puddingachtig document. Wat wij heel belangrijk vinden, is hem er maar eigenlijk in tweeën te knippen. Je zou moeten agenderen, dit zijn de zaken waar we afspraken over willen maken met de organisaties van en voor mensen met beperkingen. Vervolgens zeggen wanneer je die afspraken tot stand wil hebben gebracht en wanneer je zegt dit zijn ze dan ook en dan uh, voortschrijdend gaan implementeren en toetsen. Nu zie je dat dat een beetje in één is geworsteld en dan is het net niks. Dus wij zeggen en wij vinden daarbij bijvoorbeeld het Nationaal Programma Preventie een inspiratiebron. Maak nou een agenda met procesafspraken. Zeg dat je je in die agenda kan vinden. Zet ook op die agenda dat gemeenten een lokale inclusieagenda moeten maken. Eigenlijk langs hetzelfde proces. Borg overal dat organisaties van en voor mensen met beperkingen daar een onderdeel van zijn. En kom dan tot een implementatieplan waarin concrete doelen, concrete afspraken staan. Ja, het is eigenlijk een vraag van mevrouw Dijkstra, dus ik kijk of zij eerst een vervolgvraag wil stellen, maar anders mevrouw Leijten. Het is een hele procedurele vraag, want er wordt altijd gezegd dat er een document is en dat er afspraken zijn, maar bij mijn weten heeft de Kamer niks ontvangen. Dus we praten wellicht langs elkaar heen. Ik vind het prima hoor, om op dit abstractieniveau te praten, maar ik kan nu niet... Uh, ...inschatten waar ik op door moet vragen of wat dan ook. Dus uh, voorzitter, wellicht weet u hier een weg uit. Ik wil graag meer horen over het plan ja. van aanpak hoor, maar ik ken hem niet. Voor zover ik het begrepen heb, maar ik weet ook niet meer dan u, wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma... ...om uiteindelijk, we hebben de memorie van toelichting gelezen waar heel veel wettelijke bepalingen in staan... Uh, ...maar vooral wordt gesproken over een uitvoeringsprogramma en ik begrijp mevrouw Soffer zo... ...dat daar natuurlijk op dit moment ook over wordt gesproken... ...hoe dat uitvoeringsprogramma zo goed mogelijk zou kunnen zijn. Uh, van het papier is geduldig, heb ik wel geconstateerd. Het gaat om dat er in de praktijk natuurlijk wat, uh, wat gebeurt. Dus misschien toch nog inderdaad op vervolg op de vraag van mevrouw Dijkstra. En ik vind uw term geen puddingdocument eigenlijk best wel een heel erg aardige... ...en u maakt ook een knip tussen procesafspraken en een implementatieplan... Maar misschien zou u voor mij, maar misschien ook voor de uh, Kamerleden... daar nog iets dieper op in willen gaan... wat u nou als onderwerp van de procesafspraken zou willen zien... en wat u graag zeg maar, aan mate van concreetheid... in het niet puddingdocument, maar het, in het implementatieplan zou uh, kunnen zien. En misschien dat anderen die daar ook bij betrokken zijn... bij het uh, uh, implementatieplan daar ook iets over zouden kunnen zeggen. Maar ik kijk in eerste instantie toch maar hoopvol naar u. Ik zei al, het is een rotvraag... Het is een rotvraag omdat er inderdaad op dit moment gesproken wordt over een plan van aanpak. En dan wordt er gesproken tussen de alliantiepartijen en het ministerie van VWS. En we schuiven constant wat heen en weer tussen de proceskant van die afspraken en zeg maar even de implementatie, uitvoering, doelstellingenkant. En wij zeggen eigenlijk maak nou een knip en doe op de korte termijn afspraken over hoe je tot een echte implementatie- en uitvoeringsplan gaat komen. En maak die afspraken zo dat het onmiskenbaar is dat organisaties van en voor mensen met beperkingen, maar ook andere organisaties zoals die vandaag worden gehoord, een onderdeel zijn van het uiteindelijk komen tot een echt uitvoeringsplan. En wij ...zijn als alliantiepartijen bevreesd dat als je dat in elkaar schuift, dat het pudding wordt. Helder. Heb ik daarmee de vraag beantwoord? Kooijman, ik zag u met de vinger zwaaien. Nou, ik zou het even bij de implantatie en de uitvoering graag gebruik maken... ...echt maken bij de, van evasiskundige. Dus echt evasiskundige, zij, uh, zij moeten er mee leven, zij moeten werken... ...dus maak meer gebruik van evasiskundigheid. De heer Vos de Waal? Ja, ik, ik uh, sluit me ook aan bij, bij de, de twee vorige uh, beantwoorders van de vraag. Maar uh, uiteindelijk wil je natuurlijk ook een aantal concrete dingen zien. En uh, uh, als ik een paar voorbeelden mag geven. Uh, in de inleiding had ik het ook over terugdringen van dwang en drang. Nou, er zijn ook vanuit de sector al uh, ambities voor. Maar je ziet er op een gegeven moment dat dat uh, weer afvlakt, zeg maar. En je, je moet daar uh, ambitieuzer in zijn. En uh, andere voorbeelden bijvoorbeeld zijn uh, kinderen die vanwege een beperking geen onderwijs volgen. Dat zijn er ook veel in Nederland. Op dat soort punten zou je denk ik uiteindelijk... Je moet denk ik wel die die die Elia die die Stoffer aangeeft uh, uh, moeten aanhouden... maar uiteindelijk zul je op dat soort onderwerpen wel duidelijke uh, afspraken moeten hebben. En daarnaast, denk ik, op die lokale agenda... Uh, ik ben erg blij dat die te komen. Dat is een van de positieve punten. Uh, maar die zullen ook concreet moeten zijn, bijvoorbeeld als het gaat, ook actueel... ...om huisvesting voor uh, bepaalde groepen die uh, vanwege ambulantisering uh, uh, nu in de opvang uh, terechtkomen. Nou, ik denk dat het goed is uh, voor de Kamerleden om te weten dat aanstaande vrijdag bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen de staatssecretaris... Uh, ...en ons en uh, de alliantie in ieder geval vertegenwoordigd door iedereen... ...en een aantal andere uh, organisaties en uh, de VNG over het plan van aanpak. Het is nog wel redelijk vaag, moet ik eerlijk zeggen. Het ligt nog niet een, een, een, een, een bijna afplan, plan. Maar uh, voor zover ik begreep wat de bedoeling is... ...is, is dat de rollen en het proces beschreven wordt. Dat staat ook wel in, uh, in de nota van, uh, van antwoord. En de reden daarvoor is is omdat het... Uh, ...de ratificatie van het VN, dat is niet een project van een paar jaar. Weet je? Dat moet, het moet natuurlijk jarenlang moeten we zorgen dat die samenleving inclusiever wordt. En daar moet je oppassen dat je er niet een heel concreet plan van aanpak van maakt... ...wat dan na een paar jaar afgelopen is en dan zijn we klaar, zeg maar. Dus wat, uh, wat ik begreep ook van VWS, wat de bedoeling is, is we maken... Uh, we beschrijven goed de rollen en de verantwoordelijkheden van uh, de partijen. Uh, en vervolgens wordt analoog aan dat Nationaal preventieprogramma Gaan partijen pletjes indienen die heel concreet worden en waar ze echt op afgerekend kunnen worden. Uh, ja, dat is, het is nog niet helemaal zeg maar, het concrete antwoord wat jullie willen, maar dat is wel een beetje de gedachte zeg maar, achter het proces op dit moment. Ik kan mij voorstellen dat ik bij de plenaire kamerbehandeling ook zeker een onderwerp zal, zal zijn uh, mevrouw Van Ark of mevrouw Dijkstra nog een uh... nee, mevrouw Van Ark ja nou het, het is wel mijn vraag zou met name ook zijn uh, richting dat plan van aanpak maar is nu al deels een beetje beantwoord door mevrouw Van der Bos maar misschien kan zij daar nog op doorgaan uh, gegeven ook het feit dat, er, uh, dat we natuurlijk niet bij nul beginnen. Dat er al veel initiatieven zijn waarin wordt samengewoond. Alles toegankelijk is bijvoorbeeld genoemd. Uh, mijn vraag zou zijn, maar dat was voordat zij haar laatste antwoord gaf. Maar misschien kunnen we daar dus op doorgaan. Wat zijn nou kritische uh, succesfactoren uh, uh, ook geleerd hebben van de praktijk tot nu toe? Misschien zijn er ook anderen die daarop aan willen vullen. Van hoe je zoiets nou tot een succes maakt. Vooral ook omdat, nou ja, het, het, de ratificatie staat in het regeerakkoord. Maar er staat ook bij van, we moeten ook zorgen dat dingen... Gewoon in de, in de goede volgorde gaan. We moeten ook zorgen dat het ook echt beklijft. Volgens mij gaat het ook om een stukje internaliseren van hoe ga je met elkaar om. Hoe willen wij dat we met elkaar omgaan in, in Nederland. Dus hoe voorkomen we nou dat het uh, uh, iets is wat kan uh, mislukken of, of, of goed gaan. Maar dat het echt een, een lerend van datgene wat al is gebeurd in bijvoorbeeld die coalities. Waar moeten wij bij, de, uh, bij het plan van aanpak straks op letten. Nou, waar, waar ik zelf uh, enthousiast over was was het plan dus van VWS, dat, dat, wat ik net ook zei, om het een uh, uh, beetje vergelijkbaar op te zetten met het Nationaal Preventieprogramma, waarvan je toch ziet dat er hele concrete beloftes, hele concrete projecten, zeg maar, uit voort zijn gekomen. We zijn nog niet klaar met de bewustwordingfase. Moeten nog, ik denk dat nog niet alle ondernemers in Nederland, zeg maar, op de hoogte zijn van het verdrag, van wat ze kunnen doen om, om hun winkel of hun horecagelegenheid of, of hun dienst, hun product, zeg maar, toegankelijker uh, te maken. Dus daar moeten we sowieso uh, veel tijd in steken En even een tandje erbij. Ook. Ik bedoel, de ratificatie is natuurlijk ook een hele mooie gelegenheid om daar een soort campagne overheen uh, te gooien. Maar dat je, dat, dat er ik denk dat we meer best practices nodig hebben. En ik denk dat die via zo'n pledge, zeg maar, ook uh, waar bedrijven natuurlijk ook mee kunnen pronken met, met, met een prachtig project als ze die gaan uh, of ketens of, of gemeentes. Of, uh, want het is eigenlijk de hele samenleving moet natuurlijk meedoen aan de, aan de uitvoering van het van het verdrag. Ja, ik denk dat, dat we daarmee in die concrete fase komen, waar we nog niet helemaal in terecht zijn gekomen. Deels wel, maar nog voor een groot deel niet. Ik hoop dat ik daarmee een beetje beantwoord heb. Misschien ook voor de vervolgvraag, want waar ik naar zoek, zeg maar, is dat zie je vanmorgen ook: de enorme diversiteit aan onderwerpen, uh, variërend van eigenlijk een oproep. ...van uh, laat een bepaalde uh, groep uh, niet in de kou staan tot heel concreet het aanpassen van stemhokjes en alles wat ertussenin zit. Hoe vliegen we dat nou aan? Hè? Dit, is, dit is een handreiking, maar ik hoor inderdaad ook graag vanuit de kant van mensen met een beperking van hoe kunnen wij dat nou doen. Ik wou er twee dingen over zeggen. Wat we uh, zien in, uh, in vergelijkend perspectief... ...is dat een hele belangrijke succesfactor bij het goed geïmplementeerd krijgen van afspraken uit het VN-verdrag... ...ligt bij de rol van de overheid. En dat is een beetje flauw, want je kan zeggen de samenleving moet daar dingen in doen... ...maar de overheid moet er ook dingen in doen. En wij hebben vanuit de Alliantie heel sterk bepleit dat de overheid, waar het ook is belegd... ...een hele belangrijke taak heeft, met name in regisseren en coördineren... En die regierol, ik heb dat zelf wel eens vergeleken met het Deltaplan voor de kusten. Daar ga je 40 jaar lang je kusten versterken. Dat doe je middels een hele set aan afspraken op allerlei niveaus. En de overheid neemt daar een belangrijke regierol in. En dat doen we omdat het van belang is voor het hele land op allerlei niveaus. Eigenlijk zeggen wij vanuit de alliantie... Het VN-verdrag is ook zo'n 40-jarig programma wat op allerlei niveaus van lokaal tot regionaal op alle bestuurlijke niveaus regie behoeft. En die regie die kan alleen maar plaatsvinden vanuit de overheid. Het kan alleen maar tot afspraken waaraan je mensen kan houden leiden op het moment dat je zegt van voor met mensen met beperkingen en andere organisaties maak je op al die niveaus afspraken. Dus ik kan me voorstellen dat hier ik, ik, nog vragen over uh, of, of toevoegingen over zijn of is het voldoende helder. Ik heb nog wel als, een toevoeging ja. als het mag. Ja, mevrouw Westerhof. Wat belangrijk is, is dat straks het ministerie van VWS de verantwoordelijkheid neemt uh, om uh, het VN-verdrag uit te voeren. We hebben natuurlijk te maken met verschillende soorten wetten, de zorgwetten, WMO. Maar ik denk dat het nog niet helemaal duidelijk is dat het ministerie zich nog niet bewust is van wat er allemaal nodig is straks. En ik denk dat het goed zou zijn om één beleidsmedewerker aan te stellen die zich volledig richt op de implementatie van het VN-verdrag. Zoals, zoals u al zei, er zijn verschrikkelijk veel domeinen en het is belangrijk dat er overzicht komt. Dus het ministerie en de staatssecretaris moeten daar uh, samen voor waken... En zorgen voor een uitvoering. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel bijeenkomsten georganiseerd door VWS. Met als thema, uh, met, uh, dit thema, en wij, wij hebben daar ook over mee mogen denken. Maar tot nu toe is er niet echt resultaat geweest vanuit die bijeenkomsten. Geen concrete resultaten heb ik gezien. Het is mooi dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren. Maar daarna moet er inderdaad een duidelijk plan van aanpak komen. En al die verschillende groeperingen, belangenorganisaties en verschillende uh, terreinen, die hebben dan hun zegje kunnen doen. Eigenlijk zou het VWS uh, uh, een soort van DNA moeten zijn van de uitvoering van het VN-verdrag. En eigenlijk, natuurlijk, niet alleen het departement van VWS, maar eigenlijk zou dat het DNA van het Rijksbeleid uh, ja. uh, moeten zijn. Ik ja. zag ja, de heer Vos de Waal. Ja, ik ben het me eens dat het echt een, een, een geweldig omvangrijk uh, iets is, dat het moeilijk is om het, om het echt beter te pakken. Maar als ik een paar hoofdlijnen. Ik denk dat één hoofdlijn is toch de, de bewustwording en uh, zeg maar anti-stigma, anti-discriminatie, iets. ...of positiever gezegd uh, uh, op allerlei manieren uitdragen... ...dat je echt samenleeft met allerlei verschillende groepen... ...met mensen met verschillende beperkingen... ...om daar, dat actiever die boodschap te brengen. Ik denk een, een tweede is... Uh, we, ...we zien nu dat uh, dingen vaak niet werken... ...omdat uh, in verschillende domeinen langs elkaar heen wordt gewerkt. En zeg maar die aansluiting en, en de, de keten... Die breekt vaak, of omdat er sprake is van concurrentie of uh, gebrek aan samenwerking. Dus ik denk dat de overheid meer zou kunnen sturen bijvoorbeeld op uh, samenwerking tussen uh, gemeenten, verzekeraars, woningcorporaties. Uh, uh, met name bij die uh, transities. En een, een derde terrein is uh, een nieuwe wetgeving. Ik noemde als voorbeeld bijvoorbeeld... Uh, ...dat straks uh, woningcorporaties iemand kunnen weigeren... ...omdat iemand in het verleden uh, er meldingen zijn geweest... ...dat iemand voor overlast heeft gezorgd. Dus, dus er komt ook nog nieuwe wetgeving die je kunt toetsen... ...denk ik, aan, aan dit VN-verdrag... ...en waar, uh, waar je soms uh, duidelijk ook een, uh, uh, andere besluiten moet nemen... ...dan nu dreigen genomen te worden. Ja, want dit vind ik wel, dit is een worsteling, omdat uiteindelijk eh, moeten we ook belangen afwegen. Net zoals bijvoorbeeld bij de verzekeraars, er wordt gezegd van oké, okay, als iedereen wegloopt omdat de premie te hoog wordt, dan heeft iedereen er straks last van. Is er natuurlijk ook bijvoorbeeld in zo'n eh, wetsvoorstel, wordt er een afweging gemaakt tussen belangen van veel mensen. En eh, dat vind ik ook nog wel een zoektocht, ook zeg maar met de behandeling van dit wets, wetsvoorstel... Uh, ook omdat we niet helemaal in de toekomst kunnen kijken. We krijgen nu... Uh, uh, ...definities bijvoorbeeld van mensen met een beperking. Dat is heel lastig. Tegelijkertijd, een paar weken geleden kwam er een uh, nieuwsbericht... ...dat uh, bijvoorbeeld ook uh, uh, zwaarlijvigheid een beperking zou kunnen zijn... ...of worden in de toekomst. Dus als we inderdaad voor 40 jaar een deltaplan neerleggen... Uh, ...waar uh, uh, zitten dan die verschillende belangen om af te wegen... ...en welke normen hebben we dan? Als je kijkt bijvoorbeeld naar het deltaplan in Zeeland... ...daar zijn uh, op, op een gegeven moment ook normen vastgesteld waar je aan moet eiken. En die zoektocht zie ik nog wel... Die zal dan misschien ook bij dat plan van aanpak moeten komen. Um, maar ja, ik blijf dat wel het dilemma vinden, ook als, u, als ik u dat, uh, dat hoor zeggen. Ja, ik, ik denk de, de, de, uh, de toetsing van het VN-verdrag. is natuurlijk daar waar het uh, pijn gaat doen. Of waarbij waar je, zeg maar. Uh, uh, waar het niet meer zo vanzelfsprekend is. En ik denk dat je ook moet oppassen dat het niet een soort. Uh, fruitschaal wordt waar je de vruchten uitpukt, die je toch al uh, lekker vindt. Um, en... Uh, ja, ik vind het moeilijk om, om naar Ik, ik, ik, ik snap de, de, de, uh, de weging, maar het voorbeeld bijvoorbeeld wat ik noemde... Uh, dat geeft aan dat er enerzijds niet... Uh, duidelijke afspraken worden gemaakt over huisvesting van mensen die. Uh, met, met uh, psychische problematiek of mensen die misschien overlast. geven of hebben gegeven. En aan de andere kant wordt hun rechtspositie wel uh, aangetast. Dus er wordt aan de ene kant. Wordt, uh, of eigenlijk wordt aan twee kanten tegelijkertijd. Wordt het probleem uh, versterkt. En. Uh, Ja, en, en, maar dat, dat misschien herhaal ik dan mezelf, maar ik denk dat je met name ook uh, uh, um, mensen die uh, op een of andere manier uh, een, een beperking hebben die uh, wat minder, uh, uh, nou, die, die ook wel confronterend kan zijn, hoe je daarmee omgaat, ik denk, ik denk dat daar ook een, een belangrijke toets is. Ja, voorzitter, volgens mij een behoorlijke kern te pakken. Dus als u mij toestaat, zou ik graag aan mevrouw Westerhoff een vervolgvraag willen stellen. Want ze zei heel treffend, we zijn heel vaak bijeengekomen op ministerie. We mogen heel erg meepraten. En toch ziet zij weinig concrete resultaten. Terwijl we het over hele belangrijke dingen hebben. Stelsel, onderwijs, passend onderwijs, WMO. Nou, ga zo maar door. En dan wil ik toch de, vrouw, de vraag aan mevrouw Westerhof stellen. Uh, heeft u nou uiteindelijk het idee dat met al die bijeenkomsten waarop u mee mag praten, in mag brengen... Uh, uiteindelijk uh, in de besluitvorming uh, uw belang voldoende wordt meegewogen of dat dat dan toch wegvalt? En als dat laatste het geval zou zijn, hoe duidt u, hoe denkt u dat dat komt? De, de opmerking van mevrouw Westerhof, zo begrepen dat het ging om de... ...opstellen van het plan van aanpak, waar de bijeenkomsten voor zijn geweest. Dus misschien dat het goed is dat u helder maakt hoe u daar vervolgens ook stappen in uh, nee, zet. Nee, mijn vraag is echt ook wel een andere. Ze zegt, we zijn heel vaak op het ministerie geweest om te praten over zaken. En tegelijkertijd zie je heel veel beleid, besluitvorming, de heer Vos de Waal zegt het ook... ...die daaraan tegengesteld is. En ik vraag aan mevrouw Wester hoe zij duidt dat dat toch gebeurt. Mevrouw Westerhof. Ik bedoel, de bijeenkomsten de afgelopen jaren, dat waren grote bijeenkomsten en dat waren vaak uh, ervaringsdeskundigen, Patiënten. patiëntenorganisaties en een aantal beleidsmakers. En het was uh, interessant, het was goed om kennis uit te wisselen, maar echt concrete plannen of uh, aanpak uh, hebben we niet over gesproken. En Ik denk dat dat een gemiste kans is. Hè? We investeren in dit soort bijeenkomsten om met elkaar van gedachten te wisselen. Maar ik denk dat het goed zou zijn om dan ook een duidelijk plan te hebben en dat waar je de resultaten ook van kunt toetsen. Dus hoe kunnen we efficiënt en kostenbesparend hiermee omgaan? Er zijn natuurlijk uh, uh, verschillende nieuwe wetten en die zijn dan weer versnipperd onder de verschillende ministeries. En dan praat ik over de tolkvoorziening. En ik denk dat je op een bepaalde manier uh, kostenbesparend en dus als je meer efficiënt werkt kostenbesparend zou kunnen werken. Ik heb zelf nog een vraag over het design for all. Daar is het uh, uitvoeringsprogramma of het, het, het memorie van toelichting. Hier en daar wat uh, uh, voorzichtig in. Uh, terwijl je zou kunnen zeggen dat iets meer een tandje erbij bij Design for All. Ook weer aanpassingen achteraf, ook uh, scheelt. Heel praktisch als je een slechte handfunctie hebt en je hebt een stekker die heel klein is. Dan krijg je hem er niet uit. Maar een ringetje die tegenwoordig een aantal stekkers te gewoon hebben. Waar gewoon je de vinger in steekt en je trekt hem eruit. En er is niemand merkt dat waarschijnlijk die niks aan zijn handen markeert. Maar dat is voor mensen met een beperkte handfunctie heel handig. En eigenlijk zou ik graag vanuit het zijde van de ondernemers, zowel detailhandel als ook VNO, NCW en het MKB, eigenlijk ook wel willen horen hoe zij aankijken, hoe we na dat design for all toch een paar meer stappen dan de toevalligheid van het moment, zeg maar, zouden kunnen gaan. Uh, de Europese Commissie heeft CEN, dat is het Normalisatie Instituut van Europa, zeg maar, die hangt boven alle... Nationale Nens het mandaat gegeven om een norm te ontwikkelen voor Design for All. Voortkomend ook uit dit verdrag. Daar is in mei mee gestart. Nen voert ook het secretariaat. Die norm uh, die, moet, uh, die ontwikkeld wordt en alle lidstaten zijn erbij betrokken. Die moeten ervoor zorgen dat bij het ontwikkelen van normen toegankelijkheid een uh, criterium is waaraan getoetst wordt. En dan ook neem ik aan per beperking zeg maar aangegeven wordt van let hier op let daarop. Want uh, consumentengoederen en fabrikanten die, die hangen aan elkaar van de normen, zeg maar. Dus je hebt voor alle consumentengoederen bestaan normen, zeg maar, waaraan die moeten voldoen. Op het moment dat die normen ontwikkeld worden of aangepast worden en er zit een lijst bij en die zegt, let hier op, let hier op, let hier op. Dan zit je dus helemaal aan het begin van het productieproces, uh, hou je rekening met Design for All. Die norm gaat ook Design for All uh, heten. Ja, en dat zou bijvoorbeeld... Dat betekent dat verpakkingen uh, makkelijker uit te pakken zijn en dergelijke. Het is niet alleen mensen met een beperking. Het is ook dat we natuurlijk veel meer ouderen krijgen die, uh, uh, die daar ook heel veel baat bij uh, kunnen hebben. Ja. Ik zag de heer Wolters ook zijn vinger opsteken. Nou, ik had al voorzitter. Ik heb al een keer eerder mijn vingers opgestoken. Maar geeft niks Nee, het Nee, maakt niet uit. Uh, het is voor mij een beetje ver, ver, ver, verbaasd. Dat, men, dat we nu praten over het VN-verdrag... terwijl we met elkaar al sinds 1948... toen heeft de VN al de rechten van de mensen goedgekeurd. Vervolgens kwamen daar de standard rules... waarbij de staten verplicht werden... om een samenleving in te richten voor mensen met een beperking. En nu praten we zoveel jaar later... Dan praten we over hoe kunnen we dat dan met elkaar organiseren. 2005 heeft de toenmalige staatssecretaris... ...een brief geschreven en het ging over gehandicaptenbeleid... ...waarbij ze vijf ministeries betrok, onder andere BZK... ...en er waren de vragen over de wetgeving enzovoort, enzovoort... ...maar niet over de filosofie zoals we met elkaar nu, nu hebben. Dat is nooit in beeld geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook gaan, gaan proberen om mensen te informeren... ...dat mensen met een beperking gewone mensen zijn. Ik zal u vertellen, ik heb... Wanneer, ...dat is echt gebeurd... Ik rijd door mijn woonplaats Ude heen met mijn rolstoel. Staat daar een kraampje met uh, brillenverkoop, ik zal het merk niet noemen. Maar uh, er staan twee mannen bij en hebben helemaal niks te doen. Hou iedereen aan die een bril heeft om klanten te werven. Ik rijd ik rij er langs, ze zeggen helemaal niks. En op een gegeven moment denk ik, ja, potverdorie, voor de zoveelste keer wordt me niet, niet wat gevraagd. Ik heb ook een bril, ik ga dus terug. Zegt de mens, heb je mij niet gezien? Meneer, ik ben helemaal niet opgevallen. Dus nou weet je wat ik moet doen? Dan moet je naar de goede brillenzaak gaan en dan koop je daar een bril. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die je als gehandicapten tegenkomt. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat mensen ook van, van bewust worden dat we normale mensen zijn. En daar begint eigenlijk het hele VN-verdrag mee. Het moet gedragen worden door de samenleving. Ik zou bijna zeggen, ook met het oog op de klok... Dat uh, met die laatste opmerking, bewustwording en het moet gedragen worden, niet alleen door gehandicapte organisaties, de overheid of bedrijfsleven, maar door de hele samenleving, dat het een mooie samenvatting is van dit, uh, dit blok. Ik dank u allen voor uw inbreng. De Kamer heeft een half uurtje, maar uh, pauze. Uh, dus dat wil zeggen dat wij om half twee weer verder gaan met het derde en met het Laatste blok. Ook hiervoor geldt de uitnodiging weer. Degene die hier aan tafel zitten. Dank. U mag ook weer in de zaal plaatsnemen om ook het derde interessante blok ook te volgen. Dank u wel.